Hey guys, come on guys. Come on guys. Oh Josh, come on Oh Oh, Joyce. Oh, Joyce. De verkeerde kant ben ik nu. Oh, Joyce. Goed zo, Joyce. Oh, Annabel komt staat ervoor. Kom maar, Joyce. Kom maar, Joyce. Kom maar, Blackjack. Kom maar. Kom maar, Joyce. Oh, Blackjack. Oh, Blackjack. Come on, George! Come on, George! Hey, Blackjack! Come on, Blackjack! Oh, Blackjack! Come on, George! Applause! Come on! Oh, George! Oh, George! Oh, Blackjack! Come on, George! Come on, George! Hey, George! Oh, George! Kom maar Jos! Kom maar Jos! Ho, oh Jos! Hé hey Jos! Hé hey Jos. Hey black dick. Kijk eens, Black dick. Kijk eens, Black Jack! Ho, oh Black Jack! Hey jos, kom maar Jos! Ik leg ze op de grond, oh Jos. Ho, oh Jos. Ho, Black dick. Goed zo, Joyce! Kijk eens, Joyce! Ho, Joyce! Je bent een beetje laag altijd. Hé, hey, Joyce! Goed zo, Joyce! De andere twee komen nog niet. Ho, oh, Joyce! Dat smaakt goed, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Oh, je hebt nog genoeg. Dat was een heel zakje. Kijk eens, Joyce. Ho, oh, Joyce. Je mag deze ook. Ja, die vind je minder lekker, natuurlijk. De voet, daar gaat het om. Ho, oh, Joyce. Hé, hey, Joyce. Dat smaakt goed, Joyce. Oh, Blackjack! Kijk eens, Blackjack. Hé, hey, Blackjack, je nog eentje achter liggen. Dat smaakt goed, Blackjack. Dat van shitlanden zullen we er niet komen. Oh, daar komt Anderbel aan. Hé, hey, bel, kom eens. Oh, bel. Oh, de bel. Hé, hey, de bel. Allee, Roosje niet. Oh, de bel. Oh, ik voel Joyce aan mijn zij. Oh, de bel. Oh, Joyce, ik ga je boetes pakken uit mijn jaszak. Oh, Joyce, ik heb je nog genoeg. Kijk eens. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Hoi, oh, Joyce. Hé, hey, Annabel. O, oh, ik heb hier nog zitten. Ja, kijk eens. Hé, hey, Blackjack. hoort dus genoeg.